Staan blijven. Hij komt richting jou. Daar is hij hoor. Ja, goedemiddag. Zo. Had jij het al gecheckt? Ja. Top. Alles Toppie. Ik meld ons in. Ja. Is er een bij onze op Ja, ik zie wel die staan, hè. Ik heb binnen, binnen al alleen uh, niemand gezien. Nee, goed. Meldkamer 2014 over. Ja, heb er het over. Ja, 2014 op luisteren in de avond iets over. Ja, ontvangen heb ik meteen voor een periode tweedig in de Hoge Welstraat het gaat om een uh, lastige persoon in de discotheek hij zou mogelijk aan de druk zitten en weg de pand te verlaten hij zou zich bevinden op de bovenste etage over uh, ja oké okay. dan gaan we meteen even kijken nemen oh Heb meegeluisterd Ja, ja beetje. ik zal nog even inlezen eh uh, ja 2 in ieder geval de route staat erin uh, persoon doet lastig in de discotheek zou zich bevinden bovenste etage uh, wilt het pand wel of niet verlaten is niet helemaal duidelijk voor mij en uh, zou mogelijk iets uh, hebben genomen, alcohol of drugs. Die hebben uh, latex aan het schoonhaal? eerst kijken? Rechtsvrij trouwens sorry. Ja. Rechtsvrij, ja. ja. door, mevrouw, ja. Yo, kom maar. Waar is hier dan een clubje? joh? Oh, hier. Hier links. Ah, ja. Ik uh, wacht even tot het groen wordt, hoor. Ja, is goed. We zijn het toch. Als ze we nu wegrennen, dan zien we hem nou wel. Het is groen, hè. proberen of mm. Ik weet niet, is er een achteruitgang? Kijk even snel. Anders ga je even kijken en dan stap ik alvast uit voor het geval dat hij komt. Ja. Joep, dat zo. Staat er jij even te plaatsen? Ja, hoor. ik denk dat ik weet in een ziekte. Recht over? Eh, uh, wij zijn te plaatsen over. Ja, ontvangen. Dank je wel. Achterdeur is open zie ik. Achterdeur is open. Als in, Kan die open of staat die al open? Die is, die kan open. Oké. Okay. Nou. Zet dan als je auto zo neer dat hij daar eens tegenaan rent. Voordat die... Uh... We gaan eerst praten misschien. Uh... Ik kom hier achter naar binnen. Ah oh ja, dan kom ik hier voor. Hij zou boven zitten. Boven. Hallo? Ja, hoi. Ja, ik, zie niet, hoor. ik hoor wel. Waar ben jij? Ben je al boven? Ja ik ben uh, bij de boerbetrieb. Oh. oh hier. <laughs> Kom eens kijken. Kijk eens achter je. Hallo politie! Wacht even, laat hij deur? Nee, hier zit hij ook niet. Nee. Kom eens boven kijken. Beneden zou ik niemand raar of zo uh. Politie! Hallo! Neem meer dat kamertje, nee? Ja, dat is klein, hoor. Let op, als het daar uh, escaleert, dan uh, meneer, even ja, hier komen. Ja, ja, ja kom maar hier ja, Kom anders even mee naar buiten, zo meteen. Uh, we'll are... totally Uitgang was hier. Oh. Ja, volg, volg mijn collega maar, gewoon. Ja. Zo. Meneer, Goedendag. Oh, is het alweer dag? Nou, uh, dat ja. is leuk. Dat geloof ik. We krijgen een melding dat uh, die uh, ja, toch wel uh, niet naar buiten wilde en voor wat overlast uh, zorgen. Wie heeft gemeld? Wie heeft gemeld? Nee. Oh, ja. Ja, dat is niet belangrijk. Dat is niet belangrijk? Ik wil weten wie gemeld heeft. Ja, dat is niet belangrijk, denk ik Nee Ik wil even een ID zien. Heeft u die bij? Ja, hoor. Ja? moet het graag even zien. Ja, hoor. En uh, uit die opmerking begrijp ik dat u hier al sinds gisteravond bent? Ja. Oké. Okay. Dat is uh, lang. Ja zeker. was ja. wel gezellig. Ik vond het wel leuk. Ja, ik, uh, wel ik, leuk. ik denk het blijft lekker. Ja, Goed. Mijn collega trekt ondertussen even het een en ander na. Ja. Teg, ben u al gevraagd om het pand te verlaten toen straks? Uh, ja. Zo'n rotbeveiliger kwam weer eens aanzetten met ja. zijn uh, rotkop. Ja. Dan kwam mijn vraag om weg te gaan. Mm -hmm. En wat ik had u? Ik zeg nee, Ja. ik blijf hier. Misschien tot daar het probleem wel een beetje ligt. Nou, ik niet. Want als u, word gev als u wordt gevraagd het pand te verlaten, dan, ja, dan, mag u, dan moet u eigenlijk ook weggaan. Ja. Ja. Kom. ja, moment meneer, blijf hier even staan hè. Nou, ik ga toch wel weer even naar binnen. Nee, nee blijf blijven. even staan. We gaan geen rare dingen doen, ik vorder u om hier even te blijven staan. Ik ben op dit moment staande gehouden. Ja. En ja, meneer, u wil ook niet maar in de boeien dat of nou wel? Wordt in de boeien? Nee. Ja, blijf dan even staan. Zeg jij dat ik in de boeien moet? We kunnen makkelijk doen of we doen het moeilijk. Assist. En moeilijk is met de boeien. En gaat ook normaal praten tegen mijn collega, ja? Oké. Okay. Ja? Dus je blijft hier even staan? Ja hoor. Top. Zijn we zo weer terug? Altijd weer zo agressief. Ja. Die, ik heb een persoon nagekrokken die zat vroeger te maken gehad met de reclassering. Wat heeft hij? Te maken gehad met de reclassering. Ja, en nu? Dus uh, waarschijnlijk iets met in de druk staat hier. Oké. Okay. Dus uh, en ik kon net van een C dat hij weer iets zat. De... Ja, hij komt van, op mij niet over tot hij mogelijk iets heeft genomen, maar. Um, we kunnen hem altijd even fouilleren dan op. Uh... Meneer! Hey, wat ga je doen? Meneer? Hé! Hey. Kom eens terug! M Kom eens terug meneer! Oké. Okay. Ja, we moeten jullie? Oké, okay, meneer, mijn collega heeft het een en ander nagetrokken op basis. Kom nou even staan, weer, meneer. Ik ga weer terug. Ik pak hem nu bij nee. deze vast. Kom hier. Nou, wat moet je nou weer? Niet aan komen. Goed. We gaan het hier. nu gewoon oplossen en anders ga ik gewoon mijn abriko. Ja? Ja. Dus we gaan hier staan. Ja. Goed. Heb je nog dingen bij die je bij mag hebben? Ja, nou, ik heb een, uh, ik heb een prachtige stiletto bij me die ik van mijn vader ooit eens heb gekregen. Stiletto. Hm. Oké, okay. en waar heb je die? Uh, broekzak voor. Oké, okay. heb je maar... nog meer dingen bij je die je bij mag hebben? Ja, ach, ik heb eigenlijk meer dan 5 gram biet bij me, maar ja. Wat zeg je? Ik heb eigenlijk wat meer dan 5 gram biet bij me. Maar... Oké, okay, moment. Collega, kun je even terugkomen? Ik vind het goed geweest hoor. Ik uh, ga weer Nee weer... meneer, je blijft nu hier. Kom. Ja. Meneer, Sharan, hij rent. Staan blijven, kom hier. Hé. Hey. Sharan. Waar rent je in? Ja, naar boven weer. Achteruitgang. Ja. Hé, hey, kom. Uh, uh, bouten, altijd weer bouten. Staan blijven. Hij hey, komt richting jou. Kom op, staan blijven nu. Goed. Als je meewerk ben je bij deze aangehouden. Tegen de muur. Handen omhoog. Ben je aangevallen? Nee, je bent opeens weg. Ja. Omdraaien. Handen omhoog en spreiden. Oké. Okay. Goed. Ik ga je fouilleren. Nee, je gaat mij niet fouilleren. Ik ga je, je wel fouilleren. Ik niet afnemen. Hè? Nou, we houden hem nu even bij ons. Uh, anders sla ik helemaal verrot. Dat zou ik echt niet doen. Goed. Ja? Kom maar even uh, helpen kluggen ja goed. zeggen die wiet die je bij had, waar zit die? Mm -hmm. ja waar zit die? Oh, nou in mijn achterzak ergens denk ik in je achterzak denk Tenzij je? Ik heb ik het allemaal opgeroot ik uh, kan het niet meer herinneren oké okay. goed collega waant dat hij meer dan 5 gram wiet bij had zo En dat een stiletto mes oké okay. stiletto ook ik zet goed. hem even op het dak ja het mes Wacht ik even voorzichtig. Had je iets van een zakje of zo? Hey, wacht je. Komt uh, mijn ja, je komt aan mijn Je komt aan mijn Ja. Dat vind ik niet kunnen. Ja meneer. Ja, ik ga jullie aanklagen. Dat is helemaal goed. Nee nee nee. Nu is het goed geweest. Oké, okay, helemaal goed. Ik heb toch meer dan genoeg geld. Top. Ik leg je mijn neer, collega kun je even boeien? Ja. Ik heb geen wiet meer maar aangetroffen, maar goed, ik ga zelf al aan tot die tal had opgerookt. Is het normaal dat je kleuren ziet? Ik denk het niet. Ik weet nee. het niet. Oh. Eh. Het zal van de wiet zijn. Ga je achter erbij zitten? Ik ga bij hem zitten hmm. Ik Meld het even aan uh, OC. OC 2014 over. Ja, ja eenmaal aanhouding. Uh, We gaan hem even naar bureau brengen over. Ja, eenmaal aanhouding uh, opgeven. Uh, agent? Mag ik iets vragen? Ja, ik zeg het is. is deze auto van jullie? Ja. Oké. Okay. Lekker. Goed. Ga hey, je nog normaal doen of uh, moeten we het nog lastiger maken? Nou, kan het jou nog lastiger maken. Ja, dat zou ik echt niet doen, vriend. Kijk eens naar nou een mooie plekje op uniform. Oké, okay, Sharon doe maar af toestemming. Ik hou hem in bedwang. Ja. 2410C. Nee, hey, je mag niet aan komen, man. Ja, hem af. Ja, meneer dit lastig, we gaan met de brieer 1 naar uh, HB. Ja, dat begrepen we hey, Hé, blijf van mij af. Ja, goed. Heb jij jezelf gedankt toen je met je hoofd tussen je benen zit, hè? moeten ja, we even ik, normaal uh, doen. Jij mag van mij af blijven, vriend. Jij ja, hebt even niks te willen. Oké, okay, agent, hier is het plan. Jij blijft van mij af, anders ga ik jou aanklagen. Ga ik jou nog meer aanklagen. Ja, hier is het plan. We gaan naar het politiebureau. We stoppen in een cel en blijft er 6 uur zitten. Ja? Wat is, Wat is jouw dienstnummer? Ik wil per direct aan dienstnummer. Je mag toch niet zo aan iemand zitten, man? Oké, kun je misschien vragen of iemand even op het hb... Uh... Wat is jouw dienstnummer? Ons, uh... Ja, ja. 24, 24. Kunt u misschien wat collega's op het eh, bureau klaarzetten? Ja, positief 20, maar. 2020 maat 20, voor ze Hier 2020 20, over? Ja, als we op het over op, op, uh, willen wachten tot 2014. Zou de, 20, de met toestemming aankomen met een uh, lastige verdachte over? Hier de uh, 2020, uh, dus begrepen. Ik zal klaar staan aan de achterkant uh, dicht bij de cel over. Ja, ontvangen. 40 man. ik ja eh, collega's aan de achterkant bij de cellen jullie op wacht over ja nou dit was leuk ik heb uh, ik ga je volledig aanklagen vriend helemaal goed je... ja ik wil nu je dienstnummer geef mij nu jouw dienstnummer Geef mij jouw dienstnummer. Ruim straks ook de auto even mooi op. Ga je mooi poetsen van binnen. Nou, ik uh, wil als eerste eens jouw dienstnummer, vriend. Wat is niet. je dienstnummer? Ik zou nu even op je rechterwijze. Je bent aangehouden, je niet te antwoord verplicht. Je bent recht op een advocaat. Kun je die veroorloven? Ik oh, leuk, een leuke advocaat. Ja, wil je er een? Die zal zeker met jullie gaan spreken. En ja, uh, wil je een advocaat, niet advocaat of jullie, niet? Uh, ik ben niet jullie slechte advocaat. Goed, ik vraag het gewoon. Wil je een advocaat of niet? Ja hoor. Oké okay, goed. Je... Dan kun je die zometeen bellen. Ja zeker, dat is geen probleem. Oké, okay. collega let op, dit is een spuitje. Is goed. Allemaal eruit. En moet je zien, een motor bout. Hé, hey, maar dat is leuk. Nou, ik zou niet uh, voor hem lopen hoor. Ja. Yep. Hey, hé. Hey. Zie je dat logotje? Te laat. <laughs> Ah oh, nee, Ik, nu zit het op de trap, Uf, nu zit hij met mooie schoenen, Een mooie schoenen man. 70 euro, kan jij nou betalen? Met je rot salaris. Goed, hij is gefouilleerd, maken we inmiddels de cel vrij. We leggen hem anders gewoon op de grond. Boeien af. Trantje naar buiten. Oké, ja, ready? Ja. Pas op al. Ja. Kom maar, ja, goed zet hem nu tegen de muur aan, kan je hem aan de koppel vasthouden, kunnen we gelijk achteruit. Ja, wacht. Ja, ik heb wacht. je. 3, 2, 1. Oké. Als op slot. Ja, Goed. Ja. Gaan we zo meteen naar hem toe, sirus, sirus. Hey! Hey, waarom, waarom zit je mij vast in die cel? Ik kan me toch niet zo niet bewegen? meneer, de officier van de strijd komt dadelijk even bij u langs. Nee. Jawel, nee, die gaat kijken nee. of de arrestatie ook, uh, ook terecht was. Dan kan tot zes uur de tot erbij komt, ja? Groot tot zes uur nog wel. Oh. Nee, het kan tot zes uur duren. Zes uur lang. Niet zes uur s'avonds. Maar zes yeah. uur lang. Nou. Hé, hey, vriend. Ik wil jou nooit meer zien. En ik ga Dat is goed. Kapot aan. Ik ga je zeker kapot aanklagen. dus. Uh, ik zal je ik wat, wat vertellen. Als, ik als je al ze. Al ooit is in recht Goed gaan. zo. Als je zo doorgaat als dit, dan zal ik je zeker nog wel eens zien. Fijne avond. Collega bedankt. Graag gedaan. Oké. Okay. Moet je ook nog even je gezegd wassen? Ja, ja, we moeten daar misschien ook even de auto nog even wassen. Ga je even naar de wc en dan doen we meteen even het een en ander uittypen ja? You.